Sea Level uh, is in 1998 zijn opgericht, we opgericht, mijn kampion en ik, en we zijn een scheepvaardkundig ingenieursbureau voor de, voor de superjachten en voor de high-speed barchen. En mijn rol is eigenlijk het, het technische verhaal binnen het bedrijf het, het, om ervoor ja. te zorgen dat de kennis op niveau is en dat we de juiste mensen hebben en dat de juiste faciliteiten hebben. Um, dus, nou, de uitdagingen die zijn wel om, om iedereen uh, dezelfde koers te krijgen en te houden. Uh, we hebben een prachtig team van maar 14 mensen inmiddels en ze hebben allemaal een eigen specifieke Kenmerken en, uh, uh, en ideeën. En ja, om dat dan in dezelfde uh, koers te krijgen, dat vind ik toch wel een, een, een flinke uitdaging. Het is allemaal maandwerk. Dat heb ik voornamelijk gedaan omdat ik geen tijd heb. En toen ik dat zei, ik werd gemeld. Uh, is die training wat voor je, mijn eerste reactie was: daar heb ik geen tijd voor. En gelijk besefte ik, dan moet ik die training gaan doen. Die, die training gaat mijn tijd opleveren. En het is, allemaal, het is niet over tijd, want er is tijd genoeg. Het gaat over heel klassiek. Het gaat over prioriteiten. Ja, ik vind het eigenlijk best wel een heel erg goede toegevoegde waarde. Want je bent zo gewend om met mensen uit je eigen branche te werken. Um, het bepaalt toch een beetje je, je blik. En met mensen die uit een totaal andere branche komen, die, uh, die geven toch weer een uh, ja, ander beeld uh, een andere kijk op de situatie. En in de hoofdlijn hebben zij ook gewoon te maken met dezelfde dingen. Dus uh, het is zeker een toegevoegde waarde. heel veel dingen in de training die, uh, die open deuren zijn, die je eigenlijk al weet. En, uh, maar het gaat meer om de, uh, om de bewustwording. Het mooie is dat het over een langere periode is. En dan één dag in de maand. En dan worden een aantal items besproken. En dan merk je toch dat je gaandeweg die, die maand, uh, omdat je weet dat je een trainingsdag hebt, dat je dat bewust gaat toepassen. En je krijgt uh, nu wel, wel 12, twaalf, twintig verschillende uh, voorbeelden die je kan toepassen en iedereen pikt daar een beetje uit wat voor hem uh, van toepassing is. En bij, ja, bij mij, wat ik heel mooi vind, is in plaats van meteen je eigen idee uh, te ventileren, te vertellen, is eerst eens te wachten en te vragen om het voorstel van die ander. En, en heel vaak komen daar hartstikke, goed, hartstikke goede uh, ideeën uit voor. En regelmatig is ook een belangrijke ik vind de klok vind ik eigenlijk een nutteloze uitvinding, maar het is toch wel erg nuttig om regelmatig eh, gesprekken en eh, overleg te hebben. Nou, in het algemeen werden eh, dezelfde dingen verteld die je al weet, en dat was ook wel mijn eerste reactie. Ik weet het allemaal wel en die weet ook al veel, maar wat je ermee doet is eigenlijk veel belangrijker. En dat heb je hier wel wel geleerd door die opzetweer van die, van die langere periode, één dag in de maand, dat je wat bewuster gaat toepassen wat je weet. En dat uh, heeft wel, uh, ja, wel wat bijgedragen.